Wat gebeurt er bij een ongeval op een kerncentrale? Er is iets aan de hand. U hoort sirenes en ziet wagens naar het terrein rijden. Op het terrein zijn veel gebouwen. Daar kan brand zijn of iemand heeft een been gebroken. Bij een kernongeval in het nucleaire gedeelte ziet u bijna niets. Hooguit wat stoom uit de centrale komen, maar dat gebeurt wel vaker. Binnen wordt door deskundig personeel hard gewerkt om de kerncentrale in een veilige toestand te brengen en het vrijkomen van radioactiviteit te voorkomen. Als er toch radioactiviteit dreigt vrij te komen, beoordelen speciale teams de mogelijke gevolgen en bereidt de overheid zich voor op het nemen van maatregelen. Er wordt van alles aan gedaan om het ongeval snel te verhelpen, maar de situatie kan verslechteren. Een radioactieve wolk kan bewoond gebied bereiken. De overheid en inwoners hebben dan enkele uren of langer om maatregelen te nemen. Verschillende veiligheidssystemen maken de kans op een kernomgeval zo klein mogelijk. Als er toch iets gebeurt, wordt er alles aan gedaan om het vrijkomen van radioactieve stoffen te beperken. Meer informatie www.anvs.nl